Kennis omhoog en verbruik uh, omlaag, dat doen we op twee manieren. Wij uh, delen hier veel kennis van nieuwe concepten. Dat doen we in de paviljoens, maar ook hier op de stand, waarin we nieuwe dingen van de toekomst laten zien. Dat is de dus kenniskant. De andere kant is uh, energie omlaag. Dat doen we met een aantal concepten die we hier laten zien. Onder andere manier om CO2 daadwerkelijk naar nul te brengen in een, uh, in een woning. Is dat er uh, goed invulling wordt gegeven aan de thematiek van de doors? Dat zie je in uh, kennis, maar ook in producten die uh, te zien zijn. Uh, maar je ziet ook dat fabrikanten niet meer op hun eigen eilandje blijven staan, maar meer samenwerkingsverbanden aangaan. De VSK is heel belangrijk voor ons, omdat we hier uh, heel veel van onze relaties uh, ontmoeten. Uh, maar ook om met elkaar uh, de publieke discussie te voeren van hoe gaan we in Nederland dit precies verduurzamen. Uh, daar is iedereen voor nodig. Dat zie je ook in de samenwerkingen die ontstaan, allerlei partijen die uh, hun eigen. En daar is ook een beurs een heel belangrijk verbindend element in.